Welkom bij wijzer.info Je vermoedt of weet al wat er niet goed gaat in je organisatie. Je hebt diverse adviseurs gesproken, maar het is lastig om er ook werkelijk naar te handelen. Want je bent op allerlei manieren op onbekend terrein. Je weet bijvoorbeeld dat je website niet genoeg bezocht wordt. Je vermoedt of weet dat de inhoudelijke kant van je bedrijfscommunicatie, ofwel je content, niet meer aansluit bij de klantvraag van deze tijd. Waar een nieuwe mix van taal, web en video de dienst uitmaakt en je hebt eigenlijk niet genoeg tijd om orde op zaken te stellen. Maar het moet. Wie kan bij zulke delicate zaken van dienst zijn? Dat is niet makkelijk, want je bent waarschijnlijk al enige tijd op zoek... en merkt dat er aan de ene kant ontzettend veel aanbod is... maar dat er aan de andere kant ook steeds een hoop aan dat aanbod schort. Het moet dus een partij zijn die op de ontwikkelingen van vandaag vooruit loopt... betrouwbaar is en productioneel in staat om alles te realiseren. En last but not least, betaalbaar is. We kunnen weliswaar niet iedereen helpen. Maar wil je dat het internet voor jou werkt in plaats van andersom? Neem nu contact op. Bel of zend een bericht met wat informatie. Een persoonlijk gesprek op ons kantoor nabij Den Bos of via de telefoon is de volgende stap.